hier bij BEET. Uh, is een tweedaagse uh, training in high-end verkopen en dat is een onderdeel van het high-level programma. En dat is voor hele ambitieuze trainers, coaches en adviseurs die echt super goed willen verdienen, maar ook in zo min mogelijk tijd. En, hè, ze werken eigenlijk met één programma en dat gaan ze voor hele hoge prijzen verkopen. En als je dat heel goed kan, dan opent dat eigenlijk de, de, de, de poort naar het leven wat je echt kunt hebben. Dus goede salesvaardigheden is echt de sleutel. Dat inderdaad de klanten die je het liefst werkt, maar ook werken onder je eigen voorwaarden. Dus je verkoopt je eigen ding. Je gaat niet wachten tot de klant zegt, nou doe maar dit voor me. En daar heb je dus vaardigheden voor nodig. En als je... Als je daar heel goed in bent, dan, uh, nou, dan, dan uh, krijg je veel meer vrije tijd. Je werkt met de leukste mensen. Uh, je verdient super veel meer. Nou, goed, sales is de allerbelangrijkste vaardigheden. En niet uh, active campaign nemen of zoiets. Dat gaat het verschil niet maken. <laughs> en uh, daar zijn we dus twee dagen zijn we daar helemaal mee bezig. Nou, een van de allerbelangrijkste dingen die ik aan mensen leer. En daar wil ik het met jullie over hebben. Is hoe je in één gesprek. Dat duurt misschien iets van 50 à 60 minuten. ...een high-end programma verkoopt van misschien wel 20.000 euro, 50.000 euro. Want heel veel mensen merken dat als ze aan het verkopen zijn, en zeker als de prijzen hoger worden... ...dat mensen gaan zeggen, nou ik ga er nog even over nadenken. En dan gaat het allemaal heel veel tijd kosten. En, en mensen besluiten eigenlijk niet en je weet niet waar je aan toe bent. En dan, dan zijn er misschien heel veel gesprekken die je voert en iedereen zegt, nou ik ga er even over nadenken... En het levert niks op en, en je zit, zit er maar de hele tijd over na te denken en misschien te hopen dat het gaat lukken, maar je weet het niet zeker. Ja, dus Wat ik aan mensen leer is om het in één gesprek te doen. Ik heb zoiets, zorg dat je een klant ja laat zeggen in één gesprek. En dat kan, dat kan, ook als het hele hoge prijzen zijn. En er zijn nou, heel veel uh, dingen die dan een rol spelen, maar ik wil gewoon drie dingen bespreken hierbij, heel kort. Het eerste is natuurlijk dat je het gesprek heel erg supergoed uh, voert. En dat mensen echt uh, nou, in het gesprek eigenlijk enorme waarde voelen van oh wauw, dat kan ik gaan krijgen als ik het koop. En het lost een heel belangrijk probleem voor me op. En dat ze daar geen twijfel over hebben. Ze zijn daar eigenlijk ten diepste van overtuigd. En daar hebben jouw gespreksvaardigheden hebben daartoe geleid. En het tweede is. Um, dat je als, als mensen, nou inderdaad dat dan, uh, nou, nou het tweede is dat je eigenlijk in de loop van het proces al de mensen waarvan je weet die gaan toch die beslissing niet nemen, want daar hebben ze allerlei redenen voor, dat je daar eigenlijk het gesprek al mee afsluit. Dus je wacht niet tot het einde om je aanbod te doen en dat iemand dan zegt nou ik moet erover nadenken. Dat heb je eigenlijk van tevoren al gespot, dat iemand dat straks gaat doen. En daar ga je heel erg op letten. Ja, dus misschien kun je het al binnen 10 minuten kun je het doorhebben. Dat iemand nou bijvoorbeeld vooral heel erg geïnteresseerd is in je aanbod. Maar niet echt verlangen heeft naar je aanbod. En dat ontkopen, dat uh, is een enorm belangrijke strategie. Dat is ook trouwens een heel mooi woord vind ik. En, uh, en dat goed in de vingers hebben. Maar wel op een heel respectvolle manier. Liefdevol en alles. Maar je, je, je hebt gewoon geen match met die klant. Die, die, die heeft die ambitie niet of, of die, uh, die wil die stap gewoon niet zetten nu. En dat is helemaal oké. Okay. Maar je maakt het gesprek niet af. Dan krijg je dat ook minder. Hè? Dus dat iemand zegt, nou ik moet er nog over nadenken. En de derde strategie die ik hier, hierin wil leren is dat nou, op het einde... als mensen dan inderdaad zeggen van ik moet er nog over nadenken... dat je ze daar niet mee laat wegkomen. Nee, want mensen gebruiken het argument ze ook mee weg kunnen komen bij jou. Dus als ze dat gaan zeggen, dan zeg je nou, helemaal prima natuurlijk, maar waar ga je dan over nadenken? En dan kan er van alles nog naar boven komen. He, dus ze hebben eigenlijk twijfel, die, die hebben ze niet durven te uiten misschien, maar ze zijn niet verkocht. En dan liggen er natuurlijk allerlei kansen nog om dat te pareren. Maar het kan ook zijn, ze zeggen, nou ik moet gewoon nadenken en ik... En dat kan ook heel terecht zijn, hè? dat mensen moeten nadenken. Want dat moet je een beetje voelen. Maar het kan ook zijn dat er inderdaad een, een groot bezwaar nog onder zit. En, en dat mensen het moeilijk te vinden om dat te verwoorden. Maar voor jou is het eigenlijk zoiets van, het is ja of nee. Nou, als iemand wil nadenken, dat is prima alleen als hij echt ja gaat zeggen. En als het nee is, dan kun je ook zeggen, nou volgens mij ben je gewoon niet verkocht. Je loopt er niet warm voor. Klopt dat? Je tekent het maar gewoon. En dan weet je wat er aan de hand is. Want het is heel vervelend dat je allemaal gesprekken voert. En mensen zeggen, ik wil erover nadenken, maar je weet eigenlijk niet wat er speelt bij iemand. Is hij nou verkocht of niet? En dat wil je gewoon aan het eind van het gesprek weten. En als je dan inderdaad die nee hebt, is het ook helder. Dan hoef je verder niet meer over na te denken. Je hoeft niet nog informatie te sturen ofzo. Wat mensen vaak ook vragen. Dat hoef je allemaal niet meer te doen. En als het een ja is, dan weet je het ook. En dan... Dan kun je het echt gaan afsluiten, het gesprek. Nou, dit, dit zijn echt vaardigheden op topniveau. Het is echt uh, high-end verkoop voor uh, mensen die echt super ambitieus zijn. Hè? Ik bedoel, en je kunt allemaal leren, joh. Je kunt allemaal leren. En ik, ik zie de mensen hier groeien. En, en ze groeien boven zichzelf uit. Daarvoor hebben we andere mensen nodig. Ik heb zelf ook mensen nodig daarin. Hè? Dus uh, doe het niet al met je eentje. Denk niet ook, oh, ik kan het niet goed of uh, wie ben ik nou eigenlijk? Zoek een omgeving op waarin mensen in je geloven en je uitdagen om op het hoogste niveau te komen. En daar zijn niet veel aanbieders in, hè, dus, uh, maar wij, wij zijn dat wel, wij bieden dat wel. Want wij, wij zijn zelf zo, hè, ik ben zelf al jaren een hele ambitieuze ondernemer. En ik, ik, het is mijn grootste genoegen en, en verlangen om andere mensen daar ook bij te helpen. Als je meer wilt weten over, dan zou ik zeggen van je kunt het high-end sales script kun je van mij krijgen. En je kunt je ook opgeven voor een strategie sessie met mij. En dan kun je eens een keer ervaren, of, of met mijn collega Monique, hè, hoe zo'n high-end sales gesprek loopt. En je bent gewoon heel erg welkom. Als je erbij past, ik zie je nou uit.